Uh, hierdoor moest hij genoodzaakt stappen en uh, dagelijks uh, eruit. Uh, dat werd op een gegeven moment een kwelling. Want uh, ja, het paard raakte gefrustreerd van het stappen, ging stijgeren, uh, bokken, wilde wegrennen. Uh, nou, het werd onveilig voor mij, het werd onveilig voor mijn paard. En uh, vervolgens was hij niet meer te mesten op stal. En uh, ja, ik mocht ook niet meer in zijn stal komen, omdat hij erg gefrustreerd werd. Het was zelfs een keer zo erg dat, ik, uh, dat hij losbrak in, het, uh, in de binnenbak tijdens het stappen. Hij nam daarbij andere paarden mee die, uh, met mensen die aan het draaien waren. En uh, ja, hij werd zo gek dat, hij, uh, dat ik echt heel erg bang was voor zijn blessure. Uh, omdat ik ja, mocht alleen maar stappen. En hij stond daar als een gek te springen en te rennen. Uiteindelijk hebben we hem kunnen vangen met brokjes, maar uh, dit kostte heel wat moeite. En ja, toen heb ik op stal gezet en ik was er echt uh, op dat moment even helemaal klaar mee. De Concorde werkt als volgt: het verbindt eigenlijk drie drukpunten aan een paard. Dat is de huid, die werkt reflectoir. En uh, je ziet als ik hier een klein drukje geef, dan welft hij die de bovenlijn naar boven achter de oren. Er ligt een drukpunt. En daar komt ook tevens endorfine vrij. Waardoor ze kalm en zich veilig gaan voelen. En de druk op de mond. Dan worden deze drie drukpunten bij elkaar gebracht. En verdeeld door de katrol. Dus de kracht die ik hier opzet. Verdeelt de katrol over die drie punten. Nou dan zie je. dat Als ik hier een klein beetje aan vraag. En dan heb ik maar weinig nodig. Dat hij die, die neerwaartse beweging maakt. Fysiek gezien. ...voelt een paard zich zoals hij zich verhoudt. Dus een lage houding geeft een veilig gevoel... ...en een hoge houding geeft hem een onrustig gevoel. Eigenlijk laat hij dit nu heel mooi zien. Dus naar beneden, daar zie je hem ook mooi kauwen. En naar boven. En dat laat ook meteen zien dat de bewegingsvrijheid in hoofd en hals... ...bij, een paard, bij het gebruik van de Concorde eigenlijk heel groot blijft. Ik pak hem als het ware, hier zie je al een driehoek lopen, dus dat is belangrijk, ik pak het halstertouw hiermee kan ik halt houden. Dat zie je, hè? dan werk ik alleen in op het bit, ja. en hiermee werkt hij in. Kijk, zie je, als ik vraag, dan krijgt zij een dalende halsbeweging. Ja. En daarmee ga je stappen. Het is de bedoeling dat het koord het zelf doet. Jij hoeft het alleen maar te faciliteren eigenlijk. Je zet het in beweging. En dan doet het zijn werking vanzelf. als zij loodrecht overeind komt, geef je geen schrikreactie. Je beweegt iets mee, je probeert het daarin weer terug te brengen naar de grond.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 Ik stap nu ruim drie maanden met Baloo, met de leader, en uh, dat valt heel erg goed. Mijn angst is minder, uh, Baloo's angst uh, is eigenlijk weg. Hij is rustiger met stappen, uh, het is veiliger aan de hand. Uh, zelfs mijn zadelmaker, die uh, was van de week uh, om het zadel te checken, en zelfs die stond versteld van hoeveel spieren Baloo eigenlijk de laatste maanden heeft ontwikkeld uh, tijdens het stappen. De concord is ook uh, goed te gebruiken naast de dagelijkse training, zonder dat je in een revalidatieperiode zit.